Maar Jezus keek hen aan en zei, Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Het is verbazingwekkend hoeveel talentvolle mensen er zijn die aan de zijlijn van het leven zitten en niets doen. Ze doen nooit een stap vooruit om de talenten die God hen gegeven heeft te gebruiken, omdat zij niet van zichzelf geloven dat ze talenten hebben. Ben jij een van hen? De waarheid is dat God iedereen van ons gaven, talenten en vaardigheden heeft gegeven. Hij heeft een groot plan voor ons en hij heeft je uitgerust om grote dingen te doen voor zijn koninkrijk. Maar totdat je jezelf ziet zoals hij je ziet en hem vertrouwt om je in staat te stellen jouw gaven te gebruiken, zal je je door God gegeven mogelijkheden... Potentieel niet waarmaken. Als je met een lage eigenwaarde, een slecht zelfbeeld en gebrek aan vertrouwen worstelt, dan wil ik dat je weet dat God je met verbazingwekkende talenten heeft gemaakt. Wanneer je God vertrouwt en gelooft dat je alles kunt doen wat Hij zegt dat je kunt doen, dan zal je Zijn bestemming voor jouw leven volbrengen. Onthoud dat. Alle dingen mogelijk zijn bij God. Als je jouw vertrouwen op Hem stelt, dan zul je vrij zijn om zijn bestemming waar te maken. Laten we samen bidden. Heere God, help mij om mijzelf door uw ogen te zien met de gaven en talenten die u mij hebt gegeven. Ik geloof dat u mij met groot potentieel heeft gemaakt